Hoger of lager libido? Lager libido. Wel of geen kinderwens? Wel een kinderwens. Hoe ben je erachter gekomen dat je in de overgang was? Nou, dat is uh, best wel een tijdje geleden. Ik was denk ik 16 ongeveer. En... Nou, toen kreeg ik wat opvliegers en uh, nou ja, dat is natuurlijk een typische overgangsklacht. En nou ja, toen uh, ging ik naar de huisarts en toen was het, oh je hebt stress. En uh, uh, ben ik gestopt met de pil en toen duurde het heel lang totdat ik weer ongesteld werd. En uh, nou, toen wilde ik een spiraal, dus dan moet je ook ongesteld zijn. Dus uh, nou, eindelijk ongesteld, na een half jaar geloof ik. Uh, toen een spiraal erin en dan krijg je ook eigenlijk een kunstmatige uh, ongesteldheid, mijn situatie. Dus um, ja, daar maakte ik me dan ook niet heel veel zorgen om. Alleen toen wilde ik geen spiraal meer. En toen, uh, ja, toen duurde het echt een jaar totdat ik weer opgesteld werd. En toen dacht ik wel, hmm, misschien moet ik dan toch maar weer een keer naar de huisarts. Want die opvliegers kwamen weer uh, in volle gang weer terug. En, uh, en toen was ik dus naar de huisarts gegaan, weer, omdat ik uh, die spiraal was eruit en nog steeds geen ongesteldheid. En, ja. Toen uh, bloed laten prikken. En ja, na dat bloed prikken toen kwam er eigenlijk uit dat uh, nou ja, je uh, overgangswaarden waren heel hoog. Volgens mij is dat de LSH-hormoon. En uh, ja, toen van de huisarts naar de gynaecoloog en de gynaecoloog die bevestigde dat ook weer. En uh, ja, toen was de officiële diagnose de vroege overgang er. Wat gebeurt er eigenlijk in je lijf bij een overgang? Ja, je. Oestrogeen maak je zelf niet meer aan, dus um, ja, daardoor krijg je dus allemaal klachten zoals... Oestrogeen uh, op... is vrouwelijk hormoon. Ja, klopt. Ja, ja. en nou ja, die zorgt er ook voor dus dat je gewoon die eicellen dat je maandelijks menstrueert En uh, ja, dat doet het bij mij dus niet meer. Um, in ieder geval, ik heb veel minder uh, eicellen. Dus um, ja, Wat. En dan krijg je dus allemaal klachten uh, van opvliegers, nachtzweten... Um, ja, stemmingswisselingen. Dat zijn de belangrijkste? Ja, eigenlijk wel. Ja, en ook wel de meest bekende, denk ik. Ja. Ja, dat hormoon dat is, valt weg, dus uh, je lichaam zegt eigenlijk, van, uh, nou, die heeft dat eigenlijk wel nodig. Maar ja. En van welke klachten had jij dan echt last? Nou vooral dus die opvliegers aan het begin heel erg en uh, ja achteraf, ik dacht altijd dat het wel een beetje bij me hoorde, maar had ik ook wel echt last van die stemmingswisselingen en vooral dan als ik ongesteld werd met de pil of met de spiraal, dan werd het echt wel heel erg en dan was ik niet te genieten. Dus uh, dat past ook wel heel erg bij de overgang, dus ik denk dat dat uh, ook wel echt uh, een overgangsklacht is, ja. Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je in de overgang was? Nou, ik zat bij de gynaecoloog en nou, die zei uh, eigenlijk in één ja, ik heb vervelend nieuws, maar je zit in de overgang. En toen was het van, oh ja, eigenlijk had ik het wel een beetje verwacht, omdat ik natuurlijk naar de huisarts was geweest. Maar mm. ik schrok er wel echt uh, van. Na tien minuten stond ik eigenlijk uh, weer buiten, buiten het ziekenhuis, waar mijn ouders op me stonden te wachten. En nou ja, dan moet je het nieuws uh, gaan verwerken. Maar wat was gewoon jouw hele beeld überhaupt over de overgang? Ja, je beeld is natuurlijk altijd dat uh, mensen rond, rond de 50 ongeveer uh, in de overgang zitten. En ja, dan denk ik ook uh, eerst aan opvliegers. En nou ja, mijn moeder die is dan ook wel eens chagrijnig of uh, die uh, is veel wakker s'nachts en uh, het nachtzweten. Dus ja, daar denk je dan meteen aan. Want hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Ja, uh, 1% van de vrouwen die krijgt het, dus 1 op de 100. Oh. Uh, maar dat was wow, vroeger veel. Ja, dat is op zich best veel, alleen het gaat dan wel van de, uh, de onder de 40. Overgang. Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, en de jongere mensen, dan van 25, daar komt dan wel weer nog minder voor. Meestal krijg je het dan de vroege overgang dan uh, ongeveer rond je dertigste. Ja. Dus... ja, dit is denk ik een vraag die je dan heel vaak krijgt. Kan je nog kinderen krijgen? Uh, nee, ik niet meer. Misschien nog wel een keer extra testen. Uh, heb, heb je echt geen eicellen meer? Maar uh, ja, ik, ja, ik heb geen eicellen meer die uh, bevrucht kunnen worden. Dus, ja. En dat is bij iedereen zo? Dat het uitgesloten is? Dat het nooit nee, ook meer aangemaakt wordt? Er zijn worden? dus wel vrouwen die, uh, die hebben nog wat eitjes. Alleen die komen dus langzaam in de overgang. Want als, je, als vrouw heb je ongeveer 1 tot 2 miljoen. Uh, IJcellen en uh, nou, die gaan dus steeds worden ze wat minder omdat je opgesteld wordt en uh, nou, bij mij zijn die onder de duizend en dan werken ze eigenlijk niet meer goed genoeg hm? en waarschijnlijk heb ik er eigenlijk geen meer dus bij mij uh, ja, gaat het natuurlijk niet meer lukken nee. ja want heb je een kinderwens uh, ja, ik, had vroeger, ik ben heel gek op kinderen, dus vroeger zei ik altijd, meteen, ja, het zou me heel mooi lijken om wel kinderen te kunnen krijgen. Alleen uh, nu ik het nieuws ineens hoorde, uh, ja, dat is heel gek, maar dan ga je ineens twijfelen, wil ik dit eigenlijk nog wel? Omdat er nu natuurlijk veel meer bij komt kijken dan een, een normale zwangerschap. En Nu moet je dan ook een IJssel donatietraject in en een IVF-traject, dus dat ze dat kunnen plaatsen. Dus dat wordt veel moeizamer en ja, wil je dat wel? Wil je, wil je die teleurstelling wel hebben als het dan niet lukt? Of, uh, dat is natuurlijk ook wel heel zwaar. Vind je het ook, uh, ik denk dat dat ook een hele stomme vraag is, toch? die heel veel mensen heel vaak stellen. Twee ja, kinderen. En dan ja. denken ze er helemaal niet over na. Ja, en heel vaak, zeg, daar merk ik zelf ook wel, dat heel veel vrouwen al zeggen van ik wil later twee kinderen... En ja, vooral nu denk ik van, het moet je maar net gegund zijn om kinderen te krijgen. Dus dat is soms wel heel pijnlijk dat iemand dat zo hard tegen je zegt. Ja, het is heel sociaal geaccepteerd dat iedereen maar kinderen heeft, maar dat is natuurlijk helemaal uh, niet zo. Niet iedereen kan kinderen krijgen en ja, er zit heel vaak ook heel veel verdriet achter natuurlijk ja. bij mensen. Dus ja, het is best wel een pijnlijke vraag, ja. Wat gebeurt er met je libido in de overgang? Nou, die is er eigenlijk niet. Hem kan. Ja. Dus uh, voor mijn uh, partner is dat ook heel vervelend. Maar ik merk ook wel dat ik eigenlijk op dit moment daar uh, het meest nog last van heb. Omdat die kinderwens is nog voor de toekomst. Maar op dit moment uh, ja, vind ik dat uh, heel stom. Dat je dan zelf geen zin hebt om seks te hebben. En dat je je partner daar ook niet blij mee kan maken. Dus ik zal nu echt niet snel beginnen met... Uh, Seks. Ik heb er wel meer last van dan mijn partner er last van heeft. Dus... En krijg je wel zin? Uh, nou, op dit moment niet echt. Alleen als het goed is, uh, gaan hormonen daar ook voor werken. Want je vagina wordt heel erg droog van de overgang. Hmm. Dus uh, je lichaam werkt er totaal niet mee. Dus als je wel zin hebt, dan duurt het heel lang voordat die überhaupt vochtig wordt. En nou ja, dat is wel belangrijk ook als je seks hebt, want uh, bijvoorbeeld, je kan ook schimmels krijgen hierdoor, omdat het zo droog van onderen mm. is. Maar ik merk wel dat het nu al wel ietsje meer komt. Dus nu ik die hormonen slik, dat het wel al ietsje gemakkelijker gaat. En dat ik soms denk, oh, ik heb ineens zin. Mm. Dus dat is dan wel, uh, dat ik wel ook tegen hem zei, probeer het anders gewoon. En misschien krijg ik wel zin. En ik geef het zelf ook wel aan als het echt niet wil dus wij kunnen er wel heel goed over praten. En hoe kijk je dan gewoon nu naar jullie seksleven? Nou ik vind hem belabberd. Ik vind er niet zo heel veel aan en dat ligt niet per se aan hem maar dat ligt meer aan mijn eigen gevoel en dat je het dus ook wel eens met tegenzin doet en dat is eigenlijk wel heel naar om te ervaren vind ik. Maar ja, ik hoop dat het weer gewoon wat beter wordt, ook door hormonen en uh, dat je er zelf zin in hebt en dat je het gewoon ook leuk hebt. En dat je het niet altijd met tegenzin doet of, ja altijd is wel een heel groot woord, maar dat je het niet met tegenzin doet. Ja. ja, dit vroegen mensen zich af, blijkbaar. <laughs> Zitten er ook voordelen aan vroeg in de overgang zijn? Oeh, goed Klinkt ja. als een heel nadelig iets, <laughs> ja. maar joh. Uh, nou, je hoort wel heel vaak dat uh, vrouwen voor zichzelf kiezen uh, als ze in de overgang zitten, dus ze richten zich meer op zichzelf um, en uh, verzetten hun doelen een beetje of zo. Dus um, ja, misschien is dat een voordeel. Ik heb het zelf dat nog niet echt. Een soort van hele echt, zelfstandige. Ja. Ik heb niemand nodig, meid wordt. Ja, maar uh, ik heb dat zelf nog niet echt ervaren, maar misschien uh, komt dat nog. Maar ik denk wel, um, ja, dat je, dat ik. Um, ...hierdoor ook wel sterker in mijn schoenen ben komen te staan... ...omdat het toch best wel heftig nieuws is. Dus ja, je wordt wel gewoon een sterkere vrouw of zo. Ja. ja. Is het niet chill dat je geen anticonceptie hoeft te nemen? Ja, want ik uh, ben een hele tijd van de pil af geweest, ...omdat ik dus uh, wachtte tot ik eindelijk ongesteld werd. En toen... Uh, deden we met condooms. Nou, dat is, uh, daar krijg je veel minder zin van. Dat duurt allemaal lang en zo. Dus dat is wel echt een voordeel. Ja, ja. En die pil, daar kreeg ik natuurlijk ook heel veel uh, pukkels van. En uh, nou, ook echt heftige stemmingswisselingen. Dus uh, dat is wel een voordeel, ja. Is er nog iets wat je gewoon wil meegeven aan anderen hierover? Um, ja, dit is een uh, patiëntenvereniging. Dus uh, ja, op Instagram. Dat heet volgens mij Poi Pof en uh, vervroegde overgang zoiets en die uh, daar kun je ook gewoon mee chatten en die heeft ook allemaal weetjes dus uh, kijk daar vooral op. Ja, ga naar je huisarts als je het zelf niet vertrouwt um, en stop ook eens met de pil als je denkt van nou uh, volgens mij zit het niet helemaal goed. Dus Ik denk dat en praat er met elkaar over en zoek uh, ook lotgenoten want je staat er best wel alleen voor als je in de vervroegde overgang zit. Want je leeftijdsgenoten hebben dat niet. En uh, door met lotgenoten daarover te praten... dan voel je toch wel een beetje die herkenning of zo. Dus dat is, vind ik wel heel mooi en helpend. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Yes. <laughs> Eet jij liever uh, musli of Crusly? Crusly. Ja? Ja. Hoezo? Ja, dat is wat zoeter. <laughs> ja, daar zit suiker in hè ja, toch? Lekker toch?